Het dus is vandaag zaterdag en we gaan naar Manege Middel. Want moeders gaan dan paard rijden op de roodje. Ik ga hooi doen. Ha even in de molen zetten. En daarna gaan we naar de Arkelhoeven toe. Dan, ja, dan gaan we het ja. Uh, voor Blondie. Voor Blondie. Heb je een bij juf gedaan vandaag? want je hebt een proefje toch geloof ik? Ja, dat klopt. Welke proefje ga je rijden? Ik ga de F7 rijden. En uh, we gaan ook haar longeersvelletjes uh, passen. En op de foto zetten. En op de foto Als het mooier is. Ja, vast wel. Nou, dat weet ik niet. Maar <lacht> <lacht> wat wil dat bedoelen? Het is 3 graden, dat is voor ons echt heel koud. Dus wij zijn uh, uh, rond 30, 40 graden gewend. Nah, het is wel een tijdje geleden, maar dat, dat was een heel stuk uh, fijner dan nu ook niks hoor. Dan heb ik liever dit of niet 30, 40 graden. Ik heb liever 20 graden. Dat is het best 10. Nou ja. 15 tot 20, zo. Ja, maar nou 15 is best koud, hoor. Ja, dat vind ik niet erg voor de paarden. Ja, dat is voor buitenrit, is dus dat heel fijn, want anders zijn er allemaal dazen en zo. Ja, precies. Maar, uh, hier is Roodje. Ik ga even een pakken gelijk even. Hoi. Hallo, Roodje. Ja. Oh, oh, oh. Hallo. Wil lekker eten, Schat? <laughs> ik denk, laat me rustig, moeten eten. <laughs> Zo, moeder is helemaal gelukkig, want ze heeft leerdoekjes. Ja. Mijn handschoenen heb ik gewassen, om schoon te maken. En het probleem daarvan is, is, dat die heel lang moet rogen. En ik heb er hekel aan om spullen vies weg te leggen, want het is namelijk allemaal hartstikke duur. En ik wil geen nieuwe kopen. Ik heb sowieso een hekel aan nieuwe spullen kopen. Ja, het klinkt raar, maar het is echt waar. Ik vind het heel leuk, zij niet. Ik vind het zo zonde als je dan zoveel geld voor een hoofdstel betaalt... ...dat je daar dan niet voorzichtig en schoon en netjes mee omgaat. Maar goed, de afgelopen dagen heb ik dan uh, de handschoen gewassen... ...maar dan kan ik eigenlijk mijn spullen niet schoonmaken. Daar heb ik dus ook een hekel aan. Want als je vieze spullen weghangt, dan wordt die spullen echt niet beter van. Dus nu heb ik leerdoekjes, even als tussenoplossing. En dan voordat ik ga rijden, maak ik het toch even schap. Beter voor je paard ook. Dan krijg je niet allemaal uh, vieze rotzooi op z'n gezicht. Hetzelfde Zo, ik ben hier in Blondie haar stal. Haar uh, middenhofstal. En uh, die doe ik eens in de zoveel tijd even doorlopen. Even al het stro goed weg te leggen. Dan kijk ik even haar bak naar. Oh. Ja, dit gebeurt er dus. lekker veel wiks. kijk wat ik daar dan mee doe is ga ik een bakje pakken en dan ga ik het daarin doen en dat bewaar ik dan want ik vind het zonde om dit weg te gooien dus dan ga ik even een bakje pakken en ik denk dat ik even mijn kastjes ga opruimen zo ik dacht leuk nee, ga ik even mijn kastjes opruimen maar moeder heeft toch de sleutels ik ga met vrouwen buiten rijden helaas niet met Tess erbij want haar pony is er niet dus dan wordt het een beetje lastig maar ik wil toch ook gewoon met haar naar buiten blijven gaan. Dus het wordt wel minder makkelijk dan dat het middenbij is. Maar ja, ik vind het gewoon fijn jongens buiten rijden. Ik wil ook nog eens laten zien. Dit is een passierdekje. En zoals je ziet heeft daar eigenlijk wel een schuurplek voor uh, vandendekjes. Nou ja, daar zit het dikje eigenlijk altijd. Maar met passier heb je dat lief dus niet. Zie je dat? Dus dat is eigenlijk wel heel slim. Oké, dat wil ik nog even kijken. We gaan nu naar buiten. Over de brug met z'n tweeën. De zegt, nou, dan moet je wel een beetje meer opletten voordat ik dat ga doen. Braaf Bas is gegaan. Dan moet ik kijken, jongens, van een drek. Ik moet zo meteen wel eventjes, kom op. zo meteen even hoefjes schoonmaken, want het is echt heel vies. Maar ja, het is wel goed voor hun hoofd en voor mijn hoofd. En met dit weer ga ik alleen maar stappen. Want met deze drek wil je niet dragen of glukieren. Maar het is wel goed voor hun hoofd en voor mijn hoofd. Want dan eventjes iets anders doen. Hey jongens, het blijft toch eigenlijk altijd wel ontzettend mooi dit hè? weinig nou, bijna geen wind, het is 3 graden, dus ik heb zo, uh, kluip, het wel nu niet koud, maar ik had het wel heel koud. Dus van zo die natuurlijk ziet er gewoon gelukkig van. Zo, mijn kastjes zijn weer opgeruimd. Ik heb hele koude handen. En mijn moeder is op buitenrit geweest. Volgens mij ging dat best goed. Ik uh, ga het zo nog een keer graag aan haar en dan uh, horen jullie er ook wat van. Ik zie hier bij de velletjes daarachter. Zo, klaar op middelhof. Hoe ging jouw buitenrit eigenlijk? Ja, heel lekker. Um, ik had wel besloten dat ze een uh, ander iets moest doen. Omdat ik niet door de drek heen wilde en alsof ik er vermoorde. En op de trekweg kwamen we een kruiwagen tegen. Oh. Nou, ik, ik denk werkelijk waar dat dat de allerengste kruiwagen van het buiten buitendorp is. Ja. Wel een ellende om daar langs te komen. Maar goed, uiteindelijk hebben we heerlijk gereden. Ik heb zelfs nog een stukje redelijk gecontroleerd gegalopeerd. Um, ik kijk naar de video's van Versailles to Learn van Bastiaan recht. En daarin gaat het over lengtebuiging en zo. Nou, een heel spannend verhaal. Dus dat probeerde ik nu ook buiten te doen. Omdat zonder lengtebuiging het voor een paard dus eigenlijk... Niet zo handig is om momenten te dragen. Mm -hmm. uh, ja, dat is heel ingewikkeld. Ik sommige stukjes. Is... Oh, ja, nee. ja. Ik ben aan uit te rijden, is belangrijker. Uh, dus dat, is, dat vind ik wel echt moeilijk. Maar sommige stukken gingen best eigenlijk wel heel goed. Even zwaaien naar <lacht> even. En uh, andere stukken wat minder goed. <lacht> En de volledige lengtebuiging, buiging, dan moeten ook de oren opzij. Ja, zo ontspannen gaat Verona natuurlijk van mijn leven niet meer buiten lopen denk ik. Dus dat is lekker in een stalletje bentjes gedaan. Want die waren heel erg fiets met al die rek, maar dat hebben jullie natuurlijk in de video ook gezien. Want ik heb ook al mijn telefoonstukjes opgezet. Even naar huis, naar de Arkenhoeven. Eerst even eten, want ik heb nu echt honger in mijn buik. Zo, we zijn inmiddels beland op de Arkenhoeven en we hebben een wasvideo... Ja. En we hebben een wasvideo opgenomen, maar die kunnen jullie apart bekijken. Ik ga zo met Blondie in de les. Dus ik uh, hoop dat we het goed gaan doen vandaag. Ik ga wel met natte laars in de les. Want uh, mijn sokken waren nat en ik moest mijn laars aan. En met, met mijn mooie glimmertjes. Ik ga oefenen voor de M7 samen met uh, Daan ga ik dat doen. En ik benieuwd hoe het gaat worden. Uh, morgen heeft Tess een wedstrijd, dus we gaan even het proefje oefenen. Dat we even samen, dat we even samen alles door kunnen lopen. En zo uh, dingetjes nog een keer extra kunnen oefenen die beter zouden kunnen. En dat we weten wat haar sterke punten zijn, dus dat we die extra kunnen benadrukken morgen. Waar je dan natuurlijk weer een beter cijfer voor kan halen om je oefening die wat minder gaat, dat je daar natuurlijk wel probeert een 6 voor te halen, maar als je voor iets anders een 8 probeert te halen, dan ben je natuurlijk uh, ja, voor dubbele punten bezig. Dat ze echt weer mooi naar je hand toe wil zakken. Hè? Goed zo. Om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Ja, stap maar door. Stap maar door. Zo ja. Ook als ze niet oplet. Goed zo. Ja. Uh, wil je meteen de slangenvol met vier bovenstappen, Tess? Kom maar. Maar die stap moet groot. Die stap moet groot. Weet niks. Een beetje wijken als ze aandraagt. Ja. En toch die stap naar voren. Toch die stap naar voren. Braaf. Hand mooi laag. En wel rust in je lijf. Hè? Dat je niet boos wordt. Want dan wordt het alleen maar enger. Ja. Maar ik weet niet wat ze daar echt vindt. Dan moet jij daar haar dus zo het vertrouwen geven. Dat ze het eigenlijk niet meer eng vindt. Hè? Goed. Dit is wel heel goed. Zo. Tuurlijk mag ze meer zakken. Maar ik vind het wel mooi dat ze contact maakt met je hand. Zo. Braaf. Goed zo meisje. Contact maken met de mondtest. En zorg dat de tempo niet overhaast is voor je proef. Zo En zeker voor de FNRS gaat het er vooral om hoe netjes jij je proef rijdt. Hè? Maak jezelf mooi lang. Door de hoek. Kijk naar de C. En recht. Tussen X en G halt houden en groeten. Hou mooi recht. Je zit hier weer tussen die twee plankjes. Tussen die twee plankjes, hand mooi laag, toch je kuit eraan, toch je kuit eraan. Hand laag, hand laag en toch je kuit eraan. Hand laag, nee gewoon recht houden. Hand laag en toch je kuit eraan. Zo, daar. Goed, ga je linksaf, doe het gewoon nog een keer overnieuw. Naar voren duwen. Goed zo. Goed, Is zo. met je kuiten links en rechts, duw je er wat naar voren. Ja, tussen H en C maat. en dan blijft eigenlijk nog steeds stap hetzelfde. Stap blijft hetzelfde. Komt zo, zo. hem mooi recht. Zo mooie lijn. Test is belangrijk voor morgen dat je zelf mooi rustig blijft hè. dat je ervan geniet en dat je daardoor dus ook goed de tijd neemt om je figuren te rijden. Dat je niet zelf een beetje gespannen en stijf wordt en denkt, oh snel naar het eind want hebben het maar gehad, maar dat je echt ook aan de jury laten zien, want het is FNRS, dus het gaat niet eens zozeer om hoe mooi loopt mijn pony. Maar het gaat er vooral om hoe mooi rij jij je, je pony de proef door. Er ja. mag iets misgaan, um, dat wordt in de FNRS ook geoorloofd. Hè? Als je maar eens laat zien aan de jury hoe je het oplost. Stel hij rent een keertje weg, dat je daar niet heel boos om wordt. Maar dat je gewoon de volgende keer netjes misschien je pony een beetje beloont. Of met je stem, hè? zeker hier, daar horen ze het niet zo goed. Um, dat je goed laat zien aan de jury hoe je dingen oplost. Eigenlijk op een goede, slash diervriendelijke manier. Uh, goed opletten. Het enige waar je echt heel goed moet opletten is de rechte galop. Ja. Dat ze dan niet scheven in haar neus, waardoor ze in de verkeerde galop gaat. Ja. En de rest, als je dat met rust en controle rijdt, kan je dat. Ja. ja? Succes morgen. Nou, ik heb uh, Kier. En dat is nu mijn uh, oppaspaard. En daar mag ik mee wandelen, want snoep is op. Stefan had bedacht dat ze dingen aan hem wou leren. Dus dan, uh, ja, wat je toch had. Hè? En ik weet natuurlijk niet waar een snoepje staan of voor of weet ik veel wat. Maar we moeten allemaal dingen leren. Heb je hier? En morgen moet je volgens mij op wedstrijd. En komt daar dan weer een of andere video van. Dus ik ben heel benieuwd. Zo, ik ben aan het vloggen. En ik heb het koud. Mama heeft het koud. En, het en koud. ik heb een weddenschap met mijn vader: dat ik kwart voor uh, acht. acht thuis ben. 19.45 uur. 45. Dat. En als ik dat niet ben, dan moet ik heel de week de hond uitlaten. En als ik dat wel ben, dan krijg ik 10 euro. Dus... Ik, uh... Ineens moet ik opschieten, terwijl zij nooit opschiet. Ja. Nu gaan we tempo maken. Ik ben het zo koud. Dus uh, ik ga vandaag tempo maken. Voor het eerst in mijn leven. <laughs> Moeders, welke dag is het vandaag? Het is vandaag zondag en ik heb het koud. Het is wel heel mooi weer zo, met zonnetje, maar ik heb het echt koud. Het is 5 graden, zegt de auto. Ja, maar ik vind het toch koud. Ja, vind het koud? Ja, ik vind het echt koud. <laughs> het zonnetje schijnt, maar uh, de auto zegt vandaag ook niet dat het vriest. Alleen ik heb juist het gevoel dat het vriest vandaag. Ik heb vandaag wedstrijd, een wedstrijd op de Arkohoeven. En met Blondie? Heb je er zin in? Wat zei je? Dus heb je er zin in? Ik heb er zin in. Vind je het spannend? Een beetje. Je ja, dat snap ik wel. ze hebben daar wel andere bakken op Ja, da da da da dat ook. En het is ook... Op de Arkhoeven is het anders dan dat Meneesje Middelhoof. Ja. We gaan wel eerst even Verona logeren. Eén, hey, voilà. gaan we dat doen? Ik heb geen tijd om er te rijden. En... ook oh, geen N. <laughs> ik ben niet scherp. Jawel. Echt? Nou, ja, fijn. Dus Verona logeren, hey, je mag even in de molen, dan naar de Arkenhoeve, dan kan je gaan vechten. Hoe lang heb je nodig? Uh, ik dacht dat we niet meteen naar de Arkhoeven gingen. Uh, nee, daar gaan we niet. Je pas om twee uur wedstrijd en Verona heeft ook rechten. Oh. Nou, gaan we heel snel Verona doen en daarna heel snel Blondie en dan hoop ik dat ik op tijd ben. Dat zal toch wel, als je er om half twee op moet zitten. Als je er dan om half 1 bent, of om 12 uur, als je vroeg zat. Nee. Zo niet? Omdat ik een uur nodig heb om te vlechten. Een uur? Ja. Oké, okay, als je er om half 2 op moet zitten en je bent er om 12 uur, dan heb je anderhalf uur. Dat moet dan toch genoeg zijn? Dat hopen we maar. Wat nou, een zucht allemaal weer. Ja, Verona heeft ook recht. Dan krijg je met twee paarden op twee verschillende manetjes. Ja. Het blijft een beetje heen en weer rijden en het blijft een ja. beetje lastig. Op middelhof zijn vandaag springwedstrijden. Dus dan is het altijd druk. Ik ga eventjes de spullen van Vroon pakken. En dan logeren en op het bord zetten. En ja, ik in de zoals we al zeiden. Ik ben inmiddels vijf keer heen en weer gelopen omdat ik steeds van alles vergeet. Dekje, deken, hoofdstel, nou ja, goed lijnen, de hele rattenplan. Dus nu ga ik Vroon de hoef even doen, een borsteltje overheen halen. En dan dubbele lijnen. Ja, dat. Verona heeft altijd al een pesthekel aan dekens. Geen idee waarom, maar dat is gewoon zo. Dus dan gaat ze heel zaggerijnig elke keer doen. Ja, toch moet ze een deken op voor mij. Zo is het leven. Ik ga eventjes er uh, een beetje poetsen, nou ja, borst overheen halen. En klaarmaken om te longeren met dubbele teugel. Van Dressage to Learn. Kijk maar op naar die video's en... Heel interessant, maar ook heel ingewikkeld. Zo, moeder is gaan het logeren. Moet ik filmen. Dus uh, volgens mij is het al tien minuten te laat. Maar ach joh. Het is mijn moeder. Zo, ik heb een plek weer, ik mag de pyrogenium gaan halen voor Verona. Ik heb een slobbertje gemaakt en ik neem haar slobber even mee, want dan kan ik daar de pyrogenium uh, in doen. Want ze is een beetje aan het hoesten en uh, dat is niet zo fijn voor haar. Uh, dat is een hele zware slobber, het is al een beetje ingetrokken. Waarschijnlijk Verona, oh no, een slobber. Moet Henja zo nog even uit de molen halen en dan weer gaan kijken bij mijn moeder, ik heb vandaag een wedstrijd met Blondie, de F7, en dit keer is de eerste wedstrijd, um, de echte wedstrijd, die ik ga doen op uh, Blondie hier op de Arkelhoeven, dus, ik ben benieuwd hoe het gaat. Hoe ze hekjes gaat vinden en allemaal van dat soort dingen. Want hier is het ook een soort anders dan op Middenhof. Want hier gaan we met z'n allen losrijden. Gaan we ook met z'n allen de proef doen. Oh nee. Dat was wel gezellig geweest. De vorige keer pakte dat niet er heel goed uit. Maar ja, ik was negen geworden en kreeg, ik kreeg lekkere chocola. Dus in principe negen deze ook niet aan. Het is tijd om een los te rijden. Oh, oh. Nee. Nou, succes. Ik mag niet zeggen. Dus ik hou gewoon mijn lucht. Wil nee, ja. nee, ja. Ik moet je vasthouden. Krijg van hand van allemaal aan de draf Succes. Zo, Tess is nog even losrijden. Dat doen ze hier met z'n allen. En daarna gaan ze één voor één de bak in. Ben nee. je ja. klaar voor? Denk het wel. Kijk uit dat het blokje zit een beetje losse. Niet goed. Want ik vond het allebei een beetje spannend. En Blondie is een beetje. Uh, die wil een beetje uit de buurt blijven van uh, alles en iedereen. Ze uh, is niet de enige. En, Ja. Uh, yeah. Nou, ik heb net mijn punten binnengekregen. En, um, Volgens mij ik heb ik deze hele mooie rosette gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Ik uh, heb in plaats van de F7 daarvan mijn punten te halen, heb ik mijn punten voor de BB gehaald. Want ik had 182 punten. Dan zou je denken, als je een, een ruiter bent met een eigen pony, juist ja, hartstikke goed voor de BB. Maar uh, ik heb de F7 gereden. En daar hoor je 210 punten te halen en dan heb je een winstpunt. Dus ik zat er best ver naast. Maar ik heb deze hele mooie gekregen, dus daar is ik al heel blij mee. En... Uh, Inmiddels kan ik erom lachen en kan ik er ook mee omgaan. Ik heb het uiteindelijk goed afgesloten, want ik ben in de buitenbak verder gaan rijden. En uh, heb ik mijn moeder even zo gereinigd toegesproken. Dat vond ze minder fijn, maar... Ja, het was ook wel echt... Het was wel moedig dat je doorging, maar het was wel echt dramatisch. Ik vond het knap. En ik, en ik ben trots op je. Wat had jij gedaan dan? Ik had ook doorgereden, maar ik ben uh, 47 en jij bent 11. En als je 11 jaar bent en dan in staat bent om, ondanks alles wat misgaat, toch te proberen je proef uit te rijden en hem uiteindelijk ook gewoon uitrijdt. En er zelfs dingen tussen zaten waar je gewoon een zeef voor gekregen hebt. Dan heb je het dus heel erg goed gedaan. Maar hoe deed je dat dan vroeger met de polo? Want jij zat vroeger in de polosport. En... Ja, maar dat, daar heb je dit soort dingen natuurlijk allemaal niet. Als dus nee? we dan een keertje knetterhard gaan, ja, dan, gaat die, dan gaan ze hard. Ja, maar dat is ook je bedoeling met die sport, toch? Nou ja, soms soms niet, maar... Ja, dan, dan heb je niet dit soort problemen. Kijk, het punt is nu dat blondie te gespannen is. Jij bent te gespannen. En daardoor gaat het niet lekker. Dus we gaan nu gewoon honderdduizend keer tussen de witte hekjes oefenen. En dan is het voor jullie allebei niet spannend. Weer. Maar ik vind het wel knap. De jury heeft ook als commentaar gegeven. Hier is je briefje. Lees eens maar even voor wat er onderaan staat. Nou, dan begin ik. Met, nee, uh, gewoon alleen onderaan wat daar staat. Nee, ik wil, ik wil even laten, nee, zien dat, maar ik wil laten zien dat ik ook een 7 kan hebben. Oké, okay, gaan we door. Ja. Nou, voor mijn binnenkomen die heb ik gisteren hartstikke goed geoefend en daarvoor heb ik een zeven. Um, dan, dan hier helemaal onder staat goed dat je je beheerste dat vind ik ook? Hoe uh, Te gejaagd, ja dat klopt. Ik maakte een uh, mooie galopsprongen. Je ging door een S van hand veranderen, dat moest in draf en dat deed jij in volle galop en ook nog met een wissel. Dus heel knap als je een andere... Als je de zet rijdt. Als je, als je rijd. iets anders rijdt, ben je het nodig in de F7. Um, jammer van de niet gehaalde punten. Nee, dat klopt, want ik heb 182 en min 40. Nee, min 40 is er wel afgehaald. Ik heb hier volgens mij een reeks van uh, 10. Ja, nou zoiets. Nee, niet van 10, van 5 heb ik met tweetjes. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7's. Dat is echt veel hè? Ja. Het is dus. Jammer dat, het, dat een heel stuk niet lukt. Ja, dus wat ik. Ja, uh, aan springen, daar heb ik een 7 voor. Ja. <laughs> dus. ja, maar er zaten ook wel gewoon stukken tussen die, die normaal waren. Ja. Alleen het punt was dat er een aantal stukken waren, ja, daar werd de proef niet meer gereden. Dus dan kan je je daar ook niet op beoordelen. Ik vind het nog knap dat je tweeën gekregen hebt, heb geen eentjes. Ja, deze jury vind ik ook wel heel erg lief. Want de meeste, want ik reed ook echt verkeerde uh, voltes en dat soort dingen. De meeste, krijg je meestal min twee voor. Alleen hij hield het gewoon van mijn punten af. En hij heeft me ook geen eentjes gegeven, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want in plaats van één een te geven heb ik heel veel tweetjes. En ik heb ook nog gewoon zes, vijf, vier. Drie heb ik niet. Dus dat is een voordeel. Nou ja, hij heeft toch geprobeerd om de dingen die goed te gingen en heeft heel hij positief goed. te jureren. Ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Deze jury heb ik nog nooit gehad. Hij heet uh, Lex jong, jong en jongen eeuw of zoiets. jongen eeuw denk ik. Jonge En uh, ja, die kan erg goed jureren maandag vandaag, het is naar school gebracht, boodschap gedaan maar Blondie staat natuurlijk op de Arkhoeve wat hartstikke goed gaat en fijn is voor de training neemt niet weg dat ze ook naar de hoefsmid moet en dat was ik vergeten in die week dat ze thuis was dus nu heb ik Jeroen even gebeld ja, gebeld, gehabd gelukkig hebben we hoefsmeden die gewoon meegaan met hun tijd en nu komt hij naar de Arkhoeve toe daar gaat hij niet alleen Blondie doen maar ook nog een andere pony Steve is er ook, dus dat is fijn. Want eigenlijk wil ik nog even met haar evalueren hoe het nu gaat. En eigenlijk ook met Daan, maar goed, ik kan ook met Steve, die praat toch de hele dag met elkaar. Het proefje ging gisteren niet zo lekker, hoewel Tessa het allemaal wel goed opgelost heeft. Heb ik dat even op YouTube gezet zodat bij de juf even konden kijken. En ja, Blondie voelt zich gewoon niet comfortabel in haar upje in de ring. Daar is niks mis mee, dat is ook niet erg. Uh, maar dan heeft ze wel een ruiter nodig die haar er doorheen helpt. Dus het idee is dat Daan nu even een paar wedstrijden met Blondie gaat rijden. En niet zozeer om uh, punten te halen of wat dan ook. Maar om Tessa te helpen Blondie te laten wennen aan de witte hekjes. Nou, dat is natuurlijk wel heel fijn. Mijn eerste reactie was van, huh? Oké. Okay. En toen dacht ik, ja... Weet je, wat we natuurlijk met z'n allen natuurlijk elke keer doen, is denken ik moet het allemaal zelf doen, ik moet het alleen doen en ik los het zelf wel op. Ik ben zelf heel erg zo. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog het idee in ons hoofd dat alleen wij goed genoeg zijn voor onze pony of paard. <coughs> dat niemand anders het beter kan of uh, ja, daar iets in kan betekenen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want soms is het voor een pony of een paard misschien juist wel heel lekker om eventjes door iemand anders die daar meer verstand van heeft ergens doorheen geholpen te worden. Dus ja, ik denk dat je daar een, hoe moet ik dat zeggen, een fijn lijntje in hebt. Dat je daar altijd eventjes moet kijken, ga ik niet te veel op iemand leunen. Want dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling van het verhaal. Er is natuurlijk niks aan als jij niet meer in staat bent om met je eigen paard of pony te rijden, wedstrijden doen of wat je ook met je partner Pony wil doen, omdat je dat liever door iemand anders elke keer laat doen en oplossen. zodat dus je eigenlijk alleen maar betaalt en uh, ja, af en toe voor de sier erop gaat zitten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook helemaal niet nodig om altijd alles maar alleen te bevechten en vechten in de zin van dat je ergens doorheen moet komen. Uh, dat kan je soms ook gewoon met hulp doen en dan wordt het leven misschien wel een heel stuk makkelijker, zowel voor jou als voor je Pony. Daan gaat dus een paar wedstrijden met blondie rijden, wat leuk is en er zit natuurlijk vandaag eh, groot nieuws aan te komen daar krijgen jullie een aparte video van dus dat ga ik vandaag niet laten zien maar ik kan je wel vertellen dat er iets heel erg leuks voor Tess gaat gebeuren en ik denk dat jullie het ook wel heel erg leuk vinden om te zien dus vol spanning snap ik maar ja het is toch wel echt een apart video waard dus dat krijgen jullie een andere keer te zien Zo, Jeroen is geweest, zoals jullie hebben gezien, heeft Blondie gedaan en nu ga ik naar Rotterdam voor een afspraak en dan zien jullie vanmiddag Tess weer eventjes, ja. Ik uh, ben net uit school en we gaan naar de Arkhoeven toe. Het verhuizen en de proef was bij elkaar echt uh, stressvol, dus uh, Blondie is een beetje gestrest. Ze vindt heel veel dingen, vindt ze nu wat enger dan normaal, ik ook. Uh, daar, daarom gaan we deze week ga ik um, vooral grondwerk met haar doen en ja vooral dat. We zijn aangekomen op de Manege en uh, de, de Arcoeven. En ik ga. Oh, je bent niet scherp. Ja, je bent en scherp. ik ga Blondie ga ik even uh, vertrottelen. Nee, die nee, geen TikTok kunnen maken. Je? Nee. nee. Precies dat. Nee, maar je moet ook vanaf die kant beginnen. Ja, ik begin ook echt altijd vanaf die kant hoor. Weer wat geleerd. Maar dit zit toch aan je paard? Ja. Dus dan moet je toch zorgen dat dit voor elkaar is? Oh ja. ja. Nee, maar dat doe ik altijd als die er dan aan zit. Maar als ik hem dan ja, weer Ja, oprollen... en, en, en, en dan rol je hem zo op dat deze laatste lus zo klein is. Ja, maar kijk, kijk ik rol... Kijk, ik doe gewoon oh. altijd vanaf hier oprollen. Nee, nu zeggen ja. dit dus andersom. Want kijk, dan heb ik deze. Ik rol hem zeg maar gewoon altijd vanaf hier op. Want dan heb ik die oh. alvast daar. En dan rol ik die ander eromheen en Dan rol ik het die er die zo omheen. Zo. Nee, maar dat is zo raar. Nee, en dan ga je dus logeren. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga het je uitleggen. Los. Dan ga je dus logeren. Okay. Dan ga je dit losmaken. Uh. Dan moet je dit dus eerst uh. helemaal uitdraaien. Ja, maar je zo. moet hem toch voordat altijd. Voordat je, het aan je nieuw. Je moet hem toch altijd, voordat je begint. Dat zeg ik altijd oh, maar even is, opnieuw. nu heb je dus dit hier, dus dan krijg je zo'n lusje. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, hier, jij mocht, nu mag ik ook. <laughs> ik mag nu ook. Nee, maar, nee, maar luister, nee. je moet eens even bedenken. Dat je met een 2,5-jarige staat, die je nee, voor het eerst gaat noceren. Nee, heeft hier niks mee te maken. Ja, luister. Heeft niks nee, mee ik ga het, het Je gaat een 2,5-jarige logeren die voor het eerst aan de longe loopt. Dan ga je dus ook nog de tijd nemen om dat ding nee. helemaal opnieuw nee. uit te vallen. Luister naar, naar mij. Ik rol dit alleen altijd zo op om het zo weg te hangen. Als ik hem aan mijn paard doe... Dat is toch onhandig? Ben je toch twee keer met dat ding ja, bezig? Nee, dat vind ik niet erg. Ja, dat is fucking omhandig. Je moet, altijd, hier, je lijn je moet <laughs> altijd je lijn opnieuw oprollen voordat je begint. Helemaal niet. Als je zorgt dat je hem gewoon zo weghangt, dan hoeft dat niet. Jawel, want je moet, kijk, even, zit hij ook nog eens in de knoop. Je moet knoop. altijd even checken. Als je hem toch altijd zo weghangt. Nee, kijk, want, want je weet is, nooit. Je weet nooit. Krijg je kijk, nou. dat gebeurt er dan. En dan dit, moet je dit, dit altijd je logeerlijn maar, checken voordat je gaat beginnen. Als je hem dus al meteen goed weghangt, dan heb je dit niet. Nee, maar dan, ja, dan, dan nu, heb je dus nu dus ook, zit jij zelf te kloppen. dan heb, je dus, ook, nee, dan dan heb je dus ook een tweejarige die hier nu helemaal uit zijn dak gaat, omdat hij geen geduld hebt. De logeerlijn eng vindt. Ja, maar dat heb ik dan al in de zadelkamer gedaan. Ja, maar dan moet je dus weglopen bij je paard. Nee, want dat heb ik al. Ik heb alles al klaar. Onhandig in dit. Nee. Oké. Okay. helemaal eh. Ga je dus nu naar haar toe lopen, naar haar hoofd. En dan zeg je dus, dit is mijn plek. Je wacht even totdat ze ergens gaat staan. En dan ga je dus naar haar toe lopen. Even wachten totdat ze staat Ga je dus naar haar toe lopen, heel stoer. Zo, dit is mijn plek. Hup, weg jij. Kom. Ha? Ah, Hé. Hey. Nee, weg. Hupsakee. Zo. Dus nu even als haar leider zeggen nee, ik. Dit is mijn plek. Mijn ruimte. Zo. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Dan komt ze terug. Dan hebben we... nee. Onze ruimte. Zo ja. En je bent grote stoer, hè? Ah. Weet je, weet je wat, ja, weet je wat je moet doen als er een struisvogel op je afkomt? Ja. Ja, dat doe je nu eigenlijk. Ook. Oh, sorry. En dan ga je weer wachten totdat zij ergens gaat staan. Totdat ze op je afkomt. Dan maak je jezelf groot. Dan zeg je, hé, hey, hier ben ik. Ah. Ja. En als ze gaat staan, ga je weer daar. Je wil op de plek van haar voorbenen. Ja. Weg. Zo, en dan ga je weer daar staan. Totdat, eh, ga je gewoon wachten totdat ze ergens gaat staan. Ja, en dan ga je eigenlijk naar haar voorbenen toe. Ja. Blijf maar staan. Blijf maar staan. Hartstikke goed. Dan ga je gewoon wachten totdat zij ergens gaat staan. En als het er dichtbij bij je komt, dan ben je weer een struisvogel. Ben nee, jij niet, maar dan ga je doen dat dus de struisvogel niet afkomt. Oh, staan. En zij zou graag bij jouw kudde willen, maar eerst wil je zeggen nee, eerst ben ik de baas. Zo, weg. Nee, je mag niet, niet bij mijn kudde. Zo. Dat was echt heel zwaar. Kom maar, hier staan. Ze mag nog even niet bij jouw kudde. Zo, jij moet daar staan en zij moet weg. Hallo Annick. Jij wilt de nee, plek... Nee, jij op... moet ook geen sorry voelen, Tess. Jij bent de plek, zo. Jij bent de baas, jij zegt: Hé, dit is mijn plek. Zo, jij hebt een soort aura om je heen hier, zo. En daar, was ze in. daar mag niemand in. Okay. Zo. Ja. En dan gaat ze allemaal wilde de uithalen, want ze wil graag bij jou in de kudde, hè? Maar jij gaat eerst aan haar laten blijken. Zo. Ik wil je niet in de kudde. Ja, ga maar op die plek staan, waar zij stond. Ja, zo. Zo, ja. En als je dus merkt dat ze nu alleen gewoon rustig wegdraaft, wat ze nu doet, in plaats van dat ze heel gek gaat doen, dan mag ze best naar je toe komen. En als ze weer ergens gaat staan waar jij niet staat, dan ga je haar daar weer uit de kudde jagen. Zo, ja, goed zo. Dan ben je eigenlijk een soort de, hoe heet ze iemand, de alfamerrie. Met je oren in je nek, met je kont naar de toe, zeg je, hé, hey, uit, mijn, uit mijn clubje. Zo, ja. Zo, kijk, ja, dan mag je over de koppie aaien. Zo. Oké, okay, dan klik je daar aan. Ja, nu de lijn in je linkerhand. Oh, maar het zit... Ja, je staat toch aan de linkerkant, telefoon? Ja. Ja, dan ga je gewoon lopen. Zo, je gaat, gewoon, je gaat er niet mee sleutelen, je gaat gewoon lopen. Zo, lopen, lopen, lopen, lopen, lopen, lopen. En dan ga je ineens stil zijn en dan moet ze stoppen. Ja, en dan ga je weer lopen, hè? Want ze is niet aan het opletten. Lopen, lopen, lopen. Dus jij gaat nu iets voor de verzinnen dat ze op jou moet letten. Ja, en dan stop je weer. Als ze dus nu, je hebt hier een, een lijn maak jij bij je schouder en je elleboog. Als jij als zij dus stopt, of zij loopt daar voorbij, dan draai je om en dan moet ze achterwaarts. Maar niet omdat je zegt, ik draai hem om en dan moet achteruit. Nee, je draait je om, je duwt er naar achter en je gaat weer lopen, lopen, lopen en dan stop je ineens weer. Ik wil eigenlijk, hè, dat als ik dus, hè, ik ben de voorste man van de kudde, ik stop en ze moet achter mij stoppen. En ze moet het liefst ook op mijn lap, hè? Want daar ga ik meteen weer iets nieuws voor zien. Ja, je gaat gewoon lekker door de wacht heen En dan neem je een stopje. Ja, en ze mag niet voorbij je schouder. Je schouder. Terug. En, en gebruik maar een woord, hè? Dat als je dus, als je dus terugzet, dan dat weet je weet, oké, okay, dan moet ik terug. Ja, en wat ik dan zie hè, is dat ze nu een beetje gaat kouwen, zo met de mond. Een beetje smekken. Dus dat betekent toch dat ze ergens over nadenken. Het liefst moet ze achter blijven staan. Goed, Ja, en weer naar voren. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En het is vroeg en ik ben onderweg naar de Manege om Verona nou eventjes te doen. Ik heb altijd weinig tijd op dinsdag, want uh, dan moet ik natuurlijk werken. Neemt niet weg dat ik vandaag besloten heb iets anders te gaan doen. Ik ga namelijk samen met uh, Daniele en Steef naar Beric, ver weg rijden. Naar veulen te kijken. Dat is wel eens niet voor mij, want daar heb ik simpelweg de zetjes nu niet voor. Maar ik wil wel als Verona met pensioen gaat, natuurlijk uh, een opvolger voor haar. Dus dan moet ik veel leren. En ja, dat wordt dus nu mijn leerproces. Dus ja, ik ben eigenlijk ook wel weer een beetje aan het werken. En voor nu ga ik dus naar Meneesh Middelhof. En ga ik een verrootje even uit haar boxje halen, want die heeft uiteraard gewoon aandacht nodig met haar oude lijfje waar het eigenlijk heel erg goed mee gaat en dat moeten we vooral zo zien te hangen. Ik ben daar En dan ga ik even vrouwtje met de dubbele teugel. Kost wel wat meer tijd, maar dat is goed voor haar. En zo heeft ze toch de beweging zonder de belasting. En ik heb simpelweg vandaag geen tijd om te rijden, want Tess moet straks naar de ark hoeven om daar ook nog twee ponies te doen dus longeren er is vandaag het? zo als ik uh, klaarmaken voor het logeren ondertussen audio luisteren hey. We hebben alles weer in orde gemaakt. Ik heb tip gekregen van Brassage to Learn dat je niet de tweede lijn achter de kont moet doen. Dus die heb ik nu hier overheen en hier vastgemaakt. De meeste mensen hebben natuurlijk niet deze dingetjes er aan. Maar die heb ik ooit eens gekocht. Ik vind het toch wel heel handig. Dus hij ligt er nu overheen. Ik heb nu dus over de rug bij de teugels. Uh, handscho handschoenen heb ik in mijn zak. Dus die pak ik zo wel. Ah, en Siri praat weer tegen me, ik doe ook alles tegelijk. Oké, okay, let's go. Gelongeerd, zijn klaar. Lekker beentjes. En nu heel snel naar Argoeven. verder kijken. er nou, Veel beter dan gisteren. Tessa had er veel meer ideeën bij. Had er van tevoren ook goed over nagedacht. Dus ik heb even ge, niet gefilmd dat ze bezig was. Maar ze heeft wel heel duidelijk laten zien wie de baas is. En dat er maar één manier is waarop je in de kudde mag. En dat is als je naar Tessa luistert. En dan zoek je het hebt. maar uit. Het is vandaag woensdag en de juf en meisjes gaan twee dagen staken dus ik heb nu vier dagen lang weekend volgens mij hebben alle uh, basisscholen dat En we gaan eerst even wat slobber halen dan gaan we naar de arkoeven. daar ga ik met Blondie aan de slag dan ga ik denk ik eerst even de oefeningetjes herhalen die ik gisteren heb gedaan en daar ga ik rijden. En dan gaan we naar het Middenhof. Dan ga ik gewoon lekker poetsen en dan van samen voor de, de springles. Oké okay, jongens, ik weet niet hoe je dit moet. Uh, ik ga het maar gewoon proberen. Dat heb ik heb echt nooit nooit met elastieken gedaan. Uh, ik denk dat ik dit zo moet doen. Moeder komt het zo nog een beetje voor, maar ook uh, een keer zo proberen. Want deze lekker die hier doorheen moet. Ja. Want deze. Hier een spulseland. Kijk hem nu zo, denk ik. En dan maak je ze recht. Zo. Denken. En dan... Heb Zit zeker? Nee, ik probeer de elastiekjes om te doen, alleen het lukt me niet. Wat? Ik probeer de elastiek om te doen, alleen het lukt me niet. Oh, dat geeft niet. Ik ga maar gewoon even door, in de tegel, dus, uh, ik heb het tegengehaald. Dus ik heb zeker nog voor de minuten nodig voor de meter te komen. Oké, okay, nou dan ga ik verder. Waar, hoe, hoe kan ik dat elastiek vastmaken? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, die elastiek van de luchtjes? Ja, of nog niet. Ik ga nu op en niet Ik hoop dat het me nou gelukt is. Oh, maar. Oh. Oh. niet dat hij iets doet, maar oké. Okay. Ik heb hier een zenuw. <lacht> Ik hoop dat die goed zit. Ik heb door dit bovenste dingetje heen gedaan, uh, dan door dit dingetje hier. Dus die en die. Uh, dit glijdt dan hier. Mooi, zo zo. Dan heb ik hem naar onder gespannen. Daar. En dan komt het hier. Zo. En dan zit het vast aan deze twee dingetjes. En dan heeft hij hier nog hele grote slachtanden. Je hebt net een walrus. Ik ga video sturen. Ga ik zeggen, heb ik het een beetje goed gedaan. <laughs> Kijken wat ze ervan vindt. Zo zit hier. Ja, ik heb het een beetje goed gedaan. Uh, uh, nou, het is nu een beetje normaal, zitten ze aan bit. Oh ja, ik heb geen bit. ik heb nu aan witte. Ja. Uh, het zit dan, strak dan doe je zeg maar wel als je. Dit nee, is een beetje... Want uh, als je zeg maar zo inwerkt, zo laag op ze. Kijk dat uh, Als je zo'n dunne sterke zou hebben die hier zit, dan kan dat denk ik wel. Ja. Maar dit is natuurlijk een zachte uh -huh. en dat werkt je natuurlijk van de witte, dan trek je hem naar beneden. Kijk, en dan je zeg maar hier, dus hier is zeg maar dat nos, heb je het skelet van een paar hoofden gezien? Ja. Dan is hier natuurlijk zo'n heel dun bordje. Ja. Nou daar zit je dan zeg maar aan te trekken zo. Oh. En als ze dan een keer schrikt, dan kan het zomaar zijn dat het bordje het zegt. Uh -huh. Maar heb ik het dat goed vastgemaakt? Wow. Wow. Ja. ja. Ja. ja? Nou, ik ben inmiddels op Maleisië de Middel, en daar ga ik met Verona in de springles. Alleen eerst nog even zagen. Ik heb les gehad met Verona, het ging super goed, ik mocht zelfs wat hoger, dus daar ben ik wel blij mee. Het is op dit moment tien voor half tien, dus het is al best wel laat, dus wij gaan lekker slapen. We gaan we slapen. Zo, het is vandaag donderdagmiddag, het is kort over 1 en... En vandaag komt een grote verrassing, alleen daar komen jullie uh, morgen achter. Ja toch, morgen? Ik denk het wel, ja. Het is wel spannend en ook leuk denk ik voor jou. Ja, voor, voor mij en, wel. En ik hoop dat de volgers het ook heel leuk vinden om eens een keertje mee te maken. Ik hoop het ook. Nou ja, jullie weten natuurlijk nog niet waar ik het over heb, maar daar komen jullie morgen achter. Bij de zondagvideo video, die, die komt morgen op uur online, net zoals altijd. Dus we gaan eerst naar Middelhof. Daar gaat Moeders gaat op Vroontje rijden, want het is zo'n tijd geleden. Ja, zeker. Ja. Daarna gaan we naar de Arkenhoeven toe en dan gaat Daan op Blondie rijden en dan ga ik wat anders doen. kom je die morgen achter. <laughs> We zijn op middel, of ik heb met een blogpost gemaakt, zowel op de website als op alle social media, over de reactie geen haat. Uh, veel mensen met me eens, ook een aantal mensen echt met me oneens. En terecht, dat mag, daar schrijf ik het voor. Ik ben altijd benieuwd naar jullie mening. Uh, nu ga ik lekker rijden op kroontje. Gewoon dressuur vandaag. Je hebt natuurlijk veel nu aan de lunch gedaan, naar aanleiding van de video's van uh, Dressage to Learn. En ook wel veel geleerd daarvan. Ik vind het wel nog steeds heel moeilijk, maar goed. Als het makkelijk was, had het wel voetballen geheten. Zegt een instructrice hier altijd. En dat is misschien ook wel zo. Hoewel ik nu waarschijnlijk alle voetballers over me heen krijg, maar goed. Dat mag ook wel. Uh, yeah. Ik ga nu proberen onder het zadel toe te passen wat ik aan de launch ook probeer. Met wisselend resultaat en succes. Maar goed, als je niet probeert lukt het nooit. Dus ik hoop dat het gaat lukken. En het, wat ik ga doen is proberen haar veel ruimer te laten stappen, draven en galopperen. Waardoor ze dus die lengtebuiging beter gaat maken. En ook de atlas, als ik het goed heb en niks raars zeg. En dus dat haar oren opzij vallen, omdat ze gewoon helemaal ontspannen is. En dat is waar je uiteindelijk dan naartoe wilt. Dus dat is wat ik ga proberen. Gezadeld. Dit keer maar even niet gefilmd. Volgens mij hebben jullie dat inmiddels wel gezien. Uh, we gaan nu naar de bak. En ik ga dan de oefeningen die ik net zei, ga ik proberen. Ik zal de kamer even neerzetten. Kunnen jullie meekijken. En misschien hebben jullie nog wat tips. Of niet. En anders kan ik het in ieder geval aan Bastiaan recht laten zien. Of aan ambar. Die hebben ze al Weet je waarom ik nu hoeven krap? Nou vertel. Om te zorgen dat er geen rotzooi in de hoeven zit als ze op stal staat. Dat kan tot allerlei problemen veroorzaken. Dus het is belangrijker om ze schoon in stal te zetten dan, uh, hoe heet dat? dan ze schoon mee te nemen. Hoewel schoon meenemen eigenlijk ook wel heel belangrijk is. Ik heb ook nog wat te zeggen, Roentje? Roentje, ga maar maar eten. Nou, moet je eens in de bak kijken. Ja, denk ik denk dat het gewoon een is Dan moet jij in haar bak kijken. Ja, dat is zo. Niet meer eten. Je ah. wordt heel mooi. Ja, ah, dat is wel heel schattig. Kijk, en hier ons het peentje. En kijk, hier alles tegen te houden. Oh, vooral, wat doet ze toch allemaal? Ja, maar alles loopt er slobber uit, en heeft ze minder slommer. slobber. Dat Ja, maar ze eten het wel van het rond, hoor. Ik ben vandaag op de dat groen. Ja, doe je wel. Ik heb blondie voor opgezadeld. <lacht> daar gaat de blondie niet rijden. Jij hebt toch? Ik vandaag dat je een keer rijden. Oh, dan moet jij er ook nog op doen. Nee, het is uh, voor haar beter om nu even alleen Daan op zich te hebben. Waarom? Nou, omdat ik er al een hele tijd op heb gezeten en uh, het, het ging gisteren niet. Pa het ging wel goed, maar het kan beter. Dus daarom uh, laat ik nu even een uurtje Daan erop zitten in plaats van dat ik er ook nog een half uur op ga. Dus uh, niet dat. En blondia haar knotje is ruikt. Dus even weer wild haar. Ja, dat en de Elvis Presley, alleen deze keer is niet deze, maar heeft ze deze Nog gaan Oh, en de Elvis Kuif, maar er zit geen krullen in. Nee, dat klopt. Dat komt. Nou, het, het, af en toe zitten er krullen in en af en toe staat het alleen maar omhoog of kan je het alle kanten op de Oh nice, maar dat is grappig eigenlijk. Dat, dat het de hele week in de vlecht had gezeten en dat het eigenlijk helemaal geen krul aan overal heeft gehouden. Ik zie dat? Dat is er niet uit. Nee, dat is hartstikke mooi. Nee, dat is een net een Nee, niet. Oké, okay. ik doe een handoplegging. Goed, go go go go. Zal het helpen, denk? Ik? Nee. Help ze zo. Uh... Nee. Nee. Oh, nee. nee! Dat mag niet. Nee. Het is hartstikke mooi. Ja. Zeker. Um, nou, vandaag ga ik Blondie weer even rijden. Tess uh, is er hartstikke goed op weg. We hebben ook af en toe uh, even pubermomentjes, hè, zowel bij Blondie als met Tess. Dus, eh. Um, Vandaag ga ik het weer even doen. Zodat we morgen weer samen een stapje even. verder kunnen komen. Ja? Moet je wel even, uh, een, ik ga even een krukje pakken? Even een krukje pakken. En moet ik ook nog gaan hangen. Zo hoort het, dames en heren. Echt waar. Is er nog iets dat je wil oefenen vandaag? Uh, Luistert. Gewoon um, oh, raar. Ik ga gewoon even aanvoelen hoe Blondie voelt. En daar uh, ja, probeer ik een beetje op in te spelen. En dan weet ik, denk ik, straks iets meer. Wat we morgen kunnen oefenen, denk ik. Huh? Ja, dus. uh. Dan heb ik heb Blondie gereden. Ik merkte dat ze ietsje minder goed aan mijn been was als de vorige keer dat ik reed. Dus daar heb ik echt even goed aandacht aan besteed. Ook één keer uh, vond ze iets spannend. En ging ze even stilstaan en kon mijn been geven. En dan uh, ja, zei ze: Ik vind het toch echt veel spannender waar ik naar moet lopen als jouw benen. Dus heb ik even een zweepje erbij gepakt. En dat werkte eigenlijk. Nou, het zweepje in mijn handen was eigenlijk al genoeg voor Blondie. Dus ik ga morgen vooral even kijken met Tess uh, of ze. ...ook zo op Tess been reageerde als wat ze vandaag bij mij deed. En dan is misschien dat Tess ook toch even met een zweepje kan rijden. Uh, morgen is vooral even belangrijk dat we bij Tess kijken... ...of uh, Blondie ook zo op haar been reageerde als wat ze vandaag bij mij deed. Want ik merkte wel heel erg dat nadat ik er goed aan mijn been had... ...dat eigenlijk de nagevelijkheid zo goed als vanzelf ging. Dat ik daar eigenlijk helemaal mijn best niet meer voor hoefde te doen. Dus dat zou natuurlijk wel fijn zijn dat Tess dat morgen ook weer voor elkaar krijgt. Goedemorgen. Mama die Goedemorgen. zit er te lachen. Tessa die gooit net gewoon de radio uit. Omdat ze het zat was om een verhaal te horen over Linda de Mol. Die blijkbaar een nieuwe film gaat maken. Uh, naar aanleiding van een Italiaanse film. Nou ja goed, het was in ieder geval heel grappig. Want Tessa die gooit die radio uit en ze, is lekker interessant allemaal. Maar we gaan nu door de tunnel, we is meteen achter. Ik heb mijn ontbijt maar meegenomen. Want um, we moesten weg. We zijn al drie minuten te laat. Oh. Jij hebt zo meteen les. En je moet nog vertellen dat het vrijdag is vandaag. Het is vandaag vrijdag. Half negen. En ik heb net de radio uitgedaan. Vandaag zijn de leraren aan het staken. Oh ja. Net zoals gisteren zijn bij mij de leraren aan het staken. Dus ik ben nog lekker dagje vrij. Dan ben ik morgen en ook morgen sowieso nog vrij. En morgen gaat er iets leuks gebeuren, ja. alleen dan zien jullie volgende week pas! Ja, dat mag je wel vertellen hoor. Maar jullie zien het volgende week pas! Ja, vertel maar. Gaan, morgen gaan we naar het Anki stal eh, van CoSocial en daar hebben we dan een bijeenkomst. We gaan wel iets filmen, maar we mogen niet alles filmen. De Arkhoeve komt ook, alleen we zien elkaar alleen als we Anki zien, toch? Ja, er is wel overlapping, want de Arkoeve zit bij de Creators en zijn Talents. En ja, dus de Arkhoeven heeft een ochtendprogramma, wij hebben een middagprogramma en dan hebben we een overlapping smiddags. Dus dat is wel heel gezellig. Ik heb een windjammer aan de microfoon. windjammer? Dat is de grote ding hier, kijk. Die, dat is niet te zien. Daar, daar. Ja. ja. Maar die zit niet zo stevig, met als gevolg dat... Uh, dat is steeds te afzak. Maar goed, we gaan nu naar Van Roon. Um, Ja, wat? Ik wilde eigenlijk iets heel intelligents gaan vertellen. Maar ja, ik dacht niet in, Maar inmiddels ben ik alweer vergeten wat voor intelligentie ik ging vertellen. Oh, ja. Nou ja, goed. Het is zoals het is. Uh, ik ga het therapiedekentje pakken. Oh, sleutels vergeten, dus ik kom weer terug. Therapiedeken pakken. Heel ja, goed, ik doen. Wel... Ah. Gewoon wachten tot de paardjes klaar zijn in de molen en in de paddock. En dan zetten we alles weer terug. Ja. Zo gaat dat zo goed. te eten, nog steeds ontbijt geloof ik. Mm -hmm. Klaar met de paardjes, nu naar de Arkel hoeven en dan heeft Tess les. Ja. Dus we hebben dat nu al 85 keer verteld, maar ik vind dat wij meer moeten filmen van wat we doen en waar we heen gaan. Ja. En dat we ook in de auto zitten en zo. Alleen heb ik dan het gevoel dat ik de hele tijd wel iets te vertellen moet hebben. Dat heb ik niet echt. <lacht> wij zitten altijd gewoon in de auto, dus we gaan nu gewoon in de auto zitten. Maar. Ziek naar normaal. weglopen. Zo, Nee, dat ook weer niet. Maar het is wel heel erg licht buiten. Dan ga ik maar even naar de bak toe. Kijk waar Moeders is. Ziet mijn antenne er heel stom uit? Die is gewoon. Uh, jezus ik, vind ik vind hem ook leuk. Ik heb daar net ook staan. Kijk, ik denk hij is nog gelukt ook. Ik vind hem ook leuk. Precies. <laughs> nou, ik heb gisteren zelf gereden. dat uh, Nou, dat weten we. Vandaag gaan we met Tess rijden. Ik heb Tess even een spoortje om laten doen, omdat ik dan toch graag wil dat Tess ietsje beter reactie aan haar kuit krijgt. Omdat ik zelf heel goed merk als ik been geef en ik voel dat die achterbenen grotere passen maken, dat het van voor eigenlijk heel makkelijk is om er nagevelijk te laten komen. Um, dus vandaar heb ik gisteren zelf zonder spoortje gereden. Laat ik Tess vandaag met sportje dat ze ietsje meer effect heeft. Um, dat is vooral ons grote doel voor vandaag. En alles wat daarbij komt, dat is mooi meegenomen. Ja, is ze hier nog aan je been of zit ze er achter te plakken? Goed. Ja, en dan weer rust zelf. Rust. Ja, dan is het weer niet gebeurd, hè? Zo, ja. Rustig in je lichaam. Goed zo. Het ging heel goed vandaag. Um, we hebben in het begin echt even gewerkt, hè. Dat als je been gaf dat ze naar voren ging, dan galoppeert ze ook wel een paar keer aan. En dan gaat ze soms ook wel een beetje harder galopperen, omdat ze denkt, nu weet ik het even niet meer. Maar je kon daar zelf heel rustig in blijven, hè. Vandaag ook. Je ging je er niet aan erger of je werd niet boos dat ze moest stoppen. Je kon heel mooi blijven zitten en op je zit en je ontspanning weer een beetje remmen. En dat resulteerde eigenlijk in dat ze hartstikke lekker door de lijf ging lopen. Dat je veel figuurtjes hebt kunnen rijden. Ja. Um, en dan is het nu vooral belangrijk he, dat als we dit meer voor elkaar krijgen, dat we ietsje meer contact op die rechterteugel krijgen. Ja. Dat ze niet te veel ze krijgen helemaal in de linkerschouder en de linkerbuik blijft duwen zo. Maar dat jij er steeds een beetje zo wat rechter kunt maken naar ja, lijf. Ik was heel tevreden over vandaag. Ja, dat is mooi. Zeker. Ja, we zijn op middenhof en ik heb zometeen springles. Ik heb even test de springles gejapt. Omdat die best veel paard rijdt en ik eigenlijk heel weinig. Doordat we tussen twee manesjes de hele tijd heen. Peddelen? Is het handig? Nee. Maar goed, ik jap nu dus gewoon springles en dat is gewoon fijn. Aan poetsen en volgens mij is ze niet helemaal heel vol. Zoals je hebt kunnen zien is een beetje ja, down. Ik is niet helemaal blij met alles wat ik doe. Dat is normaal tot het springen. Dus ik denk dat ze wat last heeft van de buiten. Hij is ook wel dik. Yeah. Ja, een beetje opgeblazen. Dus ik ga zeker springen. Uh, voornamelijk om het er weer uit te krijgen. En ik denk dat we zo een hele hoop poep moeten ruimen aan een paard. Ik ga het even zadelen. Nou, ik heb erop gezadeld. Vond ze ook niet zo leuk. Oh, mijn niezen. Zo. Uh, vond ze niet zo leuk. Ze heeft last van de buik, uh, dat is sowieso niet leuk natuurlijk. Maar uh, ik kon dus ook niet aanzingelen, geef niet. Ik ga er nu even op zitten, ga ik er los rijden. En dan zingel ik er wel aan voordat ik ga springen. Want niet aangezingeld springen, dat werkt niet echt lekker. Dus dat doen we dan ook maar niet. Uh, zorgen? Nee, nog niet. Eerst maar rijden, springen en kijken wat ze doet. En mocht ze dan morgen nog niet lekker zijn, dan kunnen we altijd ons altijd nog zorgen maken. Ik denk dat ik een beetje kolesland er zo meteen ingooi, dat helpt altijd wel. Song, geloof ik ja. Oh? ja, die was weer uh, very full. Dus um, ja, een stukje. Wat, wat is het laatste dat je gefilmd hebt? Uh, volgens mij dat je sprong over de oxen heen. oké. Oh, okay. Nou, inmiddels is het gewoon afgezadeld. Ik heb er Colossan gegeven omdat ze weer last naar haar buik had. En na het springen ging het wel steeds beter, of met tijdens het springen. Maar ik vond toch, ja, ik vond het niet zo helemaal voor vandaag. Dus ik heb even Colossan erin gedaan, voornamelijk ook omdat we morgen... Dan begint de nieuwe weekvlog, dus voor jullie volgende week gaan wij naar Ankie van Gruntsen. En dan hebben we daar met GoSocial een hele meeting. Dan gaat Elisa voor Verona zorgen, want Kim heeft een bruiloft. En dan wil ik toch dat ze zo, ja, veel mogelijk geholpen wordt. Dus vandaar toch maar even kolen zonder in, ook al ging het naatspringen op zich prima. Nou ja, prima, ging niet. het ging wel goed. Nu gaan we naar huis toe. En dan ja. zit de weekvlog er alweer op, Tess. Ja. Maar goed, wat ga je volgende week doen? Ik Denk gewoon lessen. Ja, lessen we gaan hard of, way. Als je niet kan auto rijden, doe het dan alsjeblieft gewoon niet. Hm? Goed. Ik kan in de bloepers. Echt, hè? <lacht> <lacht> nou, Rick is ziek, dus ik hoop dat het allemaal goed komt met al die uren beeldmateriaal die ik geschoten heb. Maar voor nu willen we jullie bedanken voor het kijken. Ja. Maar deze weekvlog, hopelijk was die lang genoeg. Zo niet, laat het hieronder achter in de reacties. En mochten jullie nog andere dingen willen zien, dan horen wij het graag. En, tof, en oh, wat ja. er we vandaag weer is gekomen, want wij filmen nu al een tijdje met deze waren. mooie microfoon. Maar we hebben nu weer uh, onze pluizenbonnetjes. Oh. Ja, daar waar je wel. van rode Kijk, Die andere stoorde, dat is echt zo... super irritant, dus Ik hoop dat deze het niet doet. Deze heeft een mooie kapsel. Ja, we ja. gaan er gewoon weer zo'n andere op plakken. Ik vind deze mooier. Dat weet ik, maar die dondert er steeds af. Is nu nog iets? Nee, maar het gebeurt te vaak. Dus tot volgende week.